Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe zondagvideo. video. Yay. Ik ben hier vandaag samen met Freds en Murren. Wat gaan we vandaag doen? Eten! Vies eten! Wat, wat, gaan we, wat gaan we eten? Ja, dat mag ik niet zeggen. Oké, okay, we beginnen met het belangrijkste van vandaag. Enige voorbereiding hebben we getroffen in het tasje. We beginnen allemaal even met onze handen te infecteren. Want corona is Infacteren. nog steeds... In... De desinfecteren. Want corona is nog steeds in volle gang en we hebben twee maskers, deze en deze. Ik weet niet wat hiermee is gebeurd, maar hij is in ieder geval een beetje vies. Dus deze twee die zijn er vandaag ook bij. Dan hebben we nog ook een heel belangrijk onderwerp uh, ding: een oude oorbelands emmer van EcoStyle. waar uh, die vandaag onze kotsemmer wordt. Uh, we hebben alle drie. Drie dingen voor elkaar gekocht, dus ik heb drie dingen voor Francis drie dingen voor Merw en Merlin. Merlin drie en ik heb voor Marilla. hun twee heb ik nog een drankje. Ik heb ook nog een drankje voor jullie. Ik oh, heb oh. geen drankje. Zij heeft dus geen jij drankje. Graag ik begin, want ze vinden dat dit mijn video is en dat ik dan moet beginnen. Oké. Okay. Dus ik moet beginnen. We gaan van jong naar oud. Nee, jawel. <laughs> we gaan van heel jong naar oud naar middel. <laughs> nee. We beginnen met mij en dan zien we wel hoe ver we komen. Wat wil je eerst? Wijkbaar. <laughs> <laughs> Wat is dit? Het is heel zoet. Is het wel vies? Of wil jij? Nee. het weten? Ja. Cucade. Oh, dat gebruiken ze in mer, toch? Ja. Ja, dat is <laughs> ik heel Ik denk van. het. Het lijkt soort van een vallig maar. heel raar. Oké, okay. bijzonder. Ja, ik weet nog nu... eens of iets het zo uit. die emmer. Moet ik het ook nog aan de kijkers laten zien? Het ziet er heel vies oh, uit. Die, <laughs> maar het is geen poep, ik beloof het. Gelijk ja, maar like Wat is dit? Gelijk iemand Nu iemand alles. De veren. Oh, het zijn wel die chocoladeballetjes. Gadver. Gadver? Ja, houdt ah, chocolade? Fies. Dan heb je zo meteen echt een probleem. Is ja. Oh, dat gaat lekker. Oké, okay, ik Morgen. pak even mijn mooie niet gesponsorde Albert tas erbij. Wat? no spon. Ah, dit is het! Um, ah, mijn lepel. Dit is kotsbak. het. Toen. Ik het wil. Wil Het is drinken. Ja, is grafisch. Ik weet niet hoe het is. Nee. Nee. <laughs> ja? Ik heb het niet. <laughs> Jeetje. Nee. Wat zeg jij? Je nieuw, nieuw, nieuw. Ik hoor paarden. Er zijn geen paarden. Hoe oh, jij kijkt, ik heb zo, zo. Oh, ze proeven het niet eens. Hé, doe normaal. Wat denk je dat het is? Nee, nee, nee. Wat denk je dat het is? Haal dit. Ja, vind ik goed. Doen we ook met punten? Je hebt nu nul punten, ik heb 1 punt. Nee, ik heb 2 punten. Nee, ik ik het Nee, want je hebt uitgesproken. Nee, want je wist niet wat het was. Nou, wat heb je van haar? Ja, oh, hebt... oh, wacht, ik zie het. Doe wat. de ding op. Doe de ding ja, op. Ik kijk welk nou ding op. Niet kijken. Ja, maar nu zie ik juist licht. Oké, okay, ik weet al wat ik ga doen. Nou, ik Nou, ik heb dus dit. Oh, zie oh je ja. Het? Ik moet niet? Zij het ook even doen. Vertrouwen niet. Okay. Mag ik nou weer kijken? Nee, want ja, ik moet er nog... Oh, je mag wel kijken. Ja, ik dag al. Wat heb jij? Ik ook. Oké. Hou even het ding. Dit moet echt even door... Nu ga ik er zo opdoen. Oh, dat krikt Hoeveel? Hoeveel moet ik doen? Nee, doe maar gewoon... Wacht, wacht, wat is het? nou wel meer. Een trouwen? Nee, iets meer. Gaat het niet meenen? Ja, oké. Oké, okay. okay, ik heb zoveel erop gedaan. Ik doe het al, In één keer. <lacht> Ja. Ja. Niet, ik ga niet direct in de zitten. Doe het! Dat is pittig. Nou ja, je moet het helemaal nemen. Uh -huh. Motten! Oh, het is niet voor, het is normaal. Het is niet voor. Ja. Wat is dit? Motten! Jo! op. Ze hebben wel de enige wat water. Deze mag jij opdoen? Ik ben wel. En ik, eeuw! Ik ga nu eerst op voor Murm uh, pakken en daarna. Wil jij, wat pakken? Dus. Ja, jij hebt het niet gekozen. Dat ding weer op. Nee. Het gaat naar haar. Oh die was daar. Nou ja, je ziet het niet goed, maar. Ehm, um, Tess? Ja? Hoe gaat dat ding open? Komt aan. <lacht> De tonijn? Ja. Hoe vind jij het Vind Ja, dit lekker? Echt? God, Hier. mag ik hem afdoen? Ja, nee maar. Joh, zoveel voorbereiding en ik vind het lekker. Oké, okay, nu ben ik met Muren. Oké, ik heb nu... Ik heb het helemaal niet nodig. Ik heb al een hele punt, hè? Ja, Ik heb dit. Ik vind het heel mooi. Je ziet het niet goed omdat je het mee. dus ik nog een keer voorhouden. Ik ga het goed voorhouden. Hoe Verder. Ik het toch ja? Nee, je kan het eten. Jos, dat is niet eens geraden. Het is echt okay. heel goed. Maar ik ga het wel eten voor die halve punt. Mm -hmm. Eeuw, dat een smaakt nog steeds naar mosterd. Ik dan, ja, mijn broek. Kijk dit. <laughs> ja. Oké, okay, ik heb voor Tess. Heb ik dit? Dat is echt niet. Oh, is drinken. Ja, drinken. Ja. Wat is het is dit, en uh, hoe gaan we te geven in de dop? Ja, Zo de dop. Omdat Ik heb het jou toch ook uit een ding gegeven? Ja, maar dit is een beetje groot. Dit is Ach, echt niet. maakt niet uit. Ik wil je neus nou dicht houden? Niet te nee, we hoe de, de kleren. Ja. zak stikt ze hoe op de kleren? Het lijkt op appelsap. <laughs> Ja, nee, je moet eerst wel anders zien. Maar dan denk ik dat het iets van perensap is of zo. Het hm, nee. is lekker, ik. man. Frik. Ja, ik heb dus dit. Het is eetbaar, ik heb het hier niet van... Ik denk dat ik het moet zeggen. Oké, okay, ben je er klaar voor? Nee, ik heb hem af. Ja, voor de Moet je er Ja, dat dus is heel scherp. Oh, ik ruikt toch een Oh, open? dat is het niet. Helemaal open. Auw! Oh, het is, hoe heet dat nou? Zie <laughs> je, dit is het moeilijke. Maar ik ben echt bang. En dit is een kruiden, maar ik weet niet hoe het heet. Iets van peterselie? Nee. een Peterselie. Nee, salie. Huh? Toch, uh, Basilicum? Nee. Ja. Oh ja, het basilicum. Nee, huh? Huh? Nee. Oké. Okay. Oké, okay, nu is meur voor de volgende. Nee, jij bent. Ach. Wat is dat? Nee, ik volgens ik mij wacht. Ik hoor hier wat bewegen. Oh, ik dat dan ook. Echt? Nee. Ik hoor je. In de oerbalan. Ik heb dit. Ja, en wat is dit? Ja, ga niet zeggen. Ow. Oh, een duur pijnblauw. Helemaal droog. En mijn monster is gekker. Oh ja. Maar niet heel gek. Nee. Ik heb wel een stukje? geproefd. Maar. Kijk. Dit ga ik nog wel eventjes geven. Ik, ik weet zelf zo. Zo rijk Ik, als ik weet zelf niet eens wat het is. Waar is het goed? Als dus uitkomst is het echt zo ding meer. Half ja maar nu kan je niet door zitten. Dat is kou Ja! Maar dat kan niet doorkeppen, het is rouw. Ja, dus. Nou, dat gaat echt Nou, dan heb je een half punt minder. Nee. Van Merrie komt ook niet doorknippen. Want Murray ruw moet niet rauw. Meur niet? Doe niet, niet voor jou? Ik heb ons ruik niet vergeten nee. Dit? Oh wat. Ik ga even kijken. Laat zien. Ja, je ziet het niet goed, maar jawel, je ziet het nu wel. Oh, laat het anders onder onderzetten. Au, au, au. Oh. Ik moet het weer eerst even snijden. Dus... Oh, Laten oh ja, we gaan ja, eerst aan dan. dan. Mur, wil je eerst een drankje? Ja hoor. Oké. Okay. Maar ik wil het wel zelf drinken. mesje Die ligt hier ergens. Oh. Ja, is oh, mm -hmm. nee, Wacht, Het is. wacht even. Oh, wacht. niet oh, wel. Ik zat Gevaarlijk. Uh -huh. Oké, okay, dus dit. En ik denk dat Marnie hier heel gelukkig van wordt. Nee, ik word hier echt niet gelukkig van. Chocolade. Oh. Chocomel! Shit, sorry. <laughs> chocolade. <laughs> ja, nou je hebt al door, maar je ja. moet je wel je blinde houden. Ja oké, okay, maar ik wil drinken. <laughs> Wat voor zaf? Tomaten. Ja. ja! Nee, niet niet open doen, want dan kan je het niet bekijken. Oh, dit is helemaal nee. rood. Nee. Ja. Ja. Jij wel, Oh. Dit is gember. Ja! Nee. Kan je niet eten? Wacht wel. Zo niet. Kan je niet eten? Maar wel. Wel? wel? Ja. Ik ja. ben lekker op. Jeet thee kan je dat zeker? Ja. Het is heel heet. Het is uh, heel heet. Het is maar besteed naar appelsap. En dan moet ik. Misschien niet eten hoor. Ah, dus. oh, mijn mond verbrand. <lacht> ik heb wel even de achterkant van je lepel nodig. Maar Ik ben wel heel blij dat je me druivensap hebt gegeven. <lacht> nee, mijn mond verbrand. <lacht> Kijk uit, hoe zit het in haar? haar? Zit het in je haar. Ik krijg geen punt als ik dit niet opeet. Rustig. Het is bijna honing. Maar wat? Het zit helemaal op je hand. Jong. Oh, het gaat regenen. Ik voel regen. Ik ook. Oh. Het regent! Het is honing. Maar wat voor honing? Eet het op, anders krijg je Oké, okay, je hebt het goed, want het was honing. Ik heb dit. Ik het nee, dicht. Ja, rustig. Oh, wil je het afsmeren, smeer maar even aan de blaadje. Ja. Oh, goed. Nee, Had je het gezien? Nee. Nee. nee. Dat is echt Huh? Hè? barber? Nee, nee. Hoe heet het nou? Nee, je hebt al raden. Nee, nee laat me even. Heb je hier niet Echt voor. Dat is zo'n rood ding. Barber? Nee. Oké, okay, dan uh, ben ik ja, het dat niet. Het lijkt op elkaar. Even blind het af. Dat is niet. Echt goed, maar. Ready? Je moet het helemaal open, want het is niet blij. Wat? Helemaal open, nu mond open. Open, okay, je mag niet half. Ik wil niet ze. Uh... Wel, nee, het is hoor. lekker. Ik zie hem nu al de... ja. Je hebt net een hele lepel honing in mijn mond geduwd. Dat ja, helemaal. Ja, maar wat is het gevoel? Nee. Wel. Nee. Dit is la fashiri. <lacht> Dat weet <lees> ze ook gewoon hoe vaak ik wil afvoeren. <lacht> Je hebt het niet laten zien. Ah! Oh, kijk hoe mooi. Ah! Dus als je wil kotsen, kan het daarin. Hou hem wel goed vast. Want anders valt alles ook mijn boek heen. Ja, ik wist wel dat het een troem was, hoor. Zo, gaat het niet op. Ik heb hem doorgeslikt, jongen. Hier. Laten stikken. Nee, dat niet. Zeg maar stop. Oh, dat koopt er niet. Ik denk dat het is. Nee, niet doen. Blijf vanaf. Even kijken. In Ik kan er dan Ik kan niks drinken. Ja, maar je kan het niet vastpakken. Wat nee, maar je doet, moet het hoger mond doen. Ja. <laughs> Ik vertrouw dit niet. Het mm. niet nee, een hier niet eens de smaak op? Nee, wat is de Fanta? Er staat toch geen smaak op? De bus nog Ja, drink dan. 1, nee, 2, is... 8. Het is niet vies. Maar ja, nu brengen nee. de bot, want je zag al bijna wat echt niet Oké. Ja. Oké, okay, okay, ja. volgende voor maar. dit wel vasthouden want ik vertrouw ah, dat. Nee, nee. Dit, als je dit vasthoudt, is het, het eten. Is. is het drinken? Het eten. Okay. Eten. Het is dit. Ik weet ook niet wat het is. Verder. Nee. Er ja. mijn telefoon. Oké. Okay. Laatste voor meiden. Zie je het? Oké. Okay. Uh, hij is niet vies. Oh. An ja show is. jullie dit niet vies? Niet vies, vies oh ja. Oh, Heeft wow. hij voorkeur? Yes. Eén keer in je mond. A. Ah? Helemaal open. Oh, we is lekker. Is het? Ja. ja ik, vind het ik vind het zo lekker. lekker. Oké. Okay. Dit is de einduitslag. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Ik wil nog meer chocolade. Wij gaan ja. genieten van deze chocola. Dan zie ik jullie heel graag zaterdag weer. En dan doe uh... ik. Doeg! Doeg.